Welkom bij deze kanalen beoordeel Deel 2 Voor de mensen Veel mensen hebben dat gevraagd En eh, we gaan dat weer doen Voor de mensen voor we gaan beginnen We gaan eerst de winner kiezen Van de giveaway Van de outro Intro huh? Dus ik geef een outro en een intro uit Dus uh, we gaan even dit op mijn hoofd zetten En dan uh, Ja gaan we beginnen In 3, Wacht even zien of ik uh, mijn muis erop Wacht zo moet ik toch Ja oké okay, Dus 3 2 1 go Oké okay, boys weer ben benieuwd En uh, Stop uh, het is geworden, in. Ja, dus, dus, uh, hij is de winnaar, dus uh, voor hem ga ik connecten, dus ik ga hem al een commentje sturen Dus voor de mensen, jullie, ik ga even deze guy connecten Jullie moeten even naar de intro en daarna, ja, gaan jullie de video zien De, de mensen die worden beoordeeld in deze video, zo so, Ik ben net wakker, ik ben kapot moe, mijn haar heb ik nog niet gedaan Ik heb mijn ogen niet gewassen, maar het moet gewoon boys, je weet toch myself in my home I don't want go to no parties, baby So don't We zijn bij de eerste kanaal beoordelen Voor de mensen Het is Boas voor Als ik het goed uitspreek. Allee, ik kan al die namen niet zo goed uitspreken Je weet toch, ik kom door mijn accent Ook door een beetje lezen Mooi. Ik moet echt maar Ik moet eigenlijk eerder mijn ogen gaan Maar mooi. we gaan even door op de video Maar hij heeft weer gewoon Dus hij is ook de eerste die wordt beoordeeld Voor de mensen Ik zie dat hij short video's maakt En uh, ja, korte video's wel, de kwaliteit is wel poep, bro, want je moet het wel omdraaien, snap je? Ik moet niet heel mijn PC nu zo gaan omdraaien, is een beetje raar, snap je? Mooi Thumbnails moet je ook wel doen. Dit is volgens mij wel een thumbnail. Ja, dat is een thumbnail. Ik heb niks van Fortnite meer verstand, vroeger wel. Ik was een goede speler, moeie, boeit niemand. En uh, ja, uh, uh, ja, banner moet je wel doen, bro, want ja, het is wel leeg, snap je? profielfoto vind ik gewoon Sava, dus niks verder. Voor de mensen, ik doe elke kanaal beoordeel elke maand, dus elke maand doe ik dat gewoon dus maart, april, zo moet je het een beetje zien, misschien ook als ik geen zin heb, doe ik dat ook niet, doe ik dat pas volgende de maand, ik, heb, ik doe eigenlijk zin, want ik, ik doe gewoon dingen die ik zin heb, snap je, en dit had ik gewoon zin in, ik zag die liefde ook allemaal, dus ik dacht ik ga jullie weer gunnen, uh, je hebt geen kanalen, erbij staan playlists te zien, playlists moet je ook doen voor de mensen, want playlists moet je eigenlijk zetten van elke game, bijvoorbeeld Fortnite, Fortnite, Roblox, Roblox, uh, GTA, GTA, snap je, maar uh, als ik mag geven, deze kanaal, plus hij is de winnaar, geef ik hem een 10 op de 8 man, is een goeie, hij is de winnaar, uh, ja, connect me op Instagram, ik heb hem ges gestuurd van de mensen, ik zei zo van, hey, gefeliciteerd, je bent de winnaar, snap je, dus uh, ik hoop dat, ja, boet mij niet, duurt toch lang mijn pc straag aan het worden, Mooi. we gaan naar de volgende, ja toch! Boys, we zijn bij Apple Gamer, ja toch man, is ze jou, man. Voor de mensen had ook onder mijn video geregeld, voor de mensen reageer onder deze video, dan kan ik jou volgende keer in de video beoordelen. Voor de mensen, er waren zoveel mensen, echt waar, 170 comments waren dat of zoiets, ik weet het niet, niet zo goed aan mijn hoofd, waren sowieso boven de 100, boven de 150, ik weet niet, zeker. 160, 170, Moeien. Voor de mensen, we zijn bij Apple Gamer, uh, ja, je moet wel 10 gebruiken, dat is wel een tip voor jou bro, uh, ja, shorts, dat maakt niet uit, shorts maar shorts, video's even zien. Voor de mensen, ik weet niet wat ik mijn PC zo traag doet, maar. Uh, ja, sker het Voor de mensen, ik kreeg af en toe, ik ben gewoon mensen. Dan ga ik bijvoorbeeld eerst een leuke video. Dat is een beetje positief. Kijk, dit is wat wij willen zien, maar beschrijven. De andere had geen beschrijving. Volgens mij, nee, die had dat niet. Voor de mensen, ik moet wel even wakker worden, want veel mensen zeggen, Adem nodig. Je ja, let niet op deze en deze. Mooi, ik doe dat wel nu. Je moet wel beschrijven hebben, en banner. Ja, het is wel een banner, maar moet er wel iets leuks staan. Een appel bijvoorbeeld, of iets, snap je? Uh, ja, socials, show ook je Instagram, of iets in de richting, snap je? E-mail is goed, snap je? Zakelijke e-mail, ja toch, ja toch, wel. Playlisten moet je ook doen. En ja, voor de rest, je bent gewoon een beginner. Een beginner maakt altijd fouten. Maar uh, ik wou eigenlijk wel deze tip iets aan je heb kunnen geven, man. Voor de mensen, we gaan naar nummer 2. Ja toch, toch? Nee, 3. 2, ja, drie, oké, okay. jette. Yes. Toch man, boys, we zijn bij broodje Philip. Voor de mensen, echt naar hem bro. Zo is een liefde naar hem bro, ik mag deze guy ook gewoon. Eh, uh, ja, liefde naar hem man voor de mensen zijn op zijn youtube kanaal voor de mensen bij de volgende aflevering dan ga ik jullie wel zeggen, bij de volgende aflevering ga ik wel op mensen abonneren, dat jullie dat maar weten dus eh, uh, dat jullie gaan zeggen van nee hey, allemaal Looy beoordeel zonder abonneren nee, dat ga ik nog doen maar dat ik wil even gewoon rustig opbouwen snap je dat mensen nog blijven, je weet dat ze blijven kijken, snap je want ik doe niet de andere kanaal die iedereen doet, iedereen doet het op zijn manier en nou, ik doe het op mijn manier en ik kijk ook naar de details. Dus ook naar de thumbnails. Hoe lang? Bijvoorbeeld, deze video is 20 minuten. Is goed. Het gaat over Fanta, Cola versus Mentos of iets in die richting. Mooi, goede video. <laughs> Wat ik ben echt zo droog, man. Af en toe kijk ik wel naar zijn video's. Huh? Bijvoorbeeld, ja. Gaming setup. Vond ik wel een goede, gewoon een goed begin. Snap je? Broodje, Filip. Of ik noem je gewoon broodje. Broodje. Je hebt wel een goede banner, goede thumbnail. Dit is gewoon eigenlijk een perfect kanaal. Voor, ja, de duizend richting duizend. Dus als je sowieso blijft doorgaan, bro, je gaat sowieso de duizend abonnees halen. Sowieso einde van het... Nou, misschien einde van het jaar. Als je echt met je streams ook gaat doen, ga je ook wel groter worden. Kijk, dit is wat wij willen zien, man. Dit is wat we willen... Ik weet niet waarom mensen dit doen. Allee, dat, dat, dat snap ik niet, maar dat is iedereen zijn eigen ding. Maar dit is wel echt wel het belangrijkste. Hoe laat, op welke dag upload je, snap je? Ik upload elke zondag om 10 uur een nieuwe video. Okay, is gewoon goed... Wie ben ik? Filip, broodje Filip Of kun weet niet hoe ik je goed uitstrijd Die naam is een beetje moeilijk Vlog, challenge, videogames. Ja toch, ja toch man Het is wel een goede kanaal Goed Met alles Dus, maar ja het is ook logisch Als je 130 abonnees Moet je al best wel Een goed kanaal hebben Dus, sowieso blijf doorgaan Ik gun je sowieso de inka bro Blijf doorgaan <coughs> De stem is helemaal geluk We gaan naar nummertje 4. ja toch Voor de mensen ik... Voor we doorgaan, ik zie dat de winnaar niet heeft geantwoord. Voor de mensen, als de winnaar niet heeft geantwoord, dan kan ik dat ik wel, je weet, misschien een andere winnaar eruit gaat kiezen. Dus alleen, je moet wel actief zijn, snap je? Snap je dat je de winnaar bent? Maar ik geef hem sowieso een dag. Als hij de volgende dag niet reageert, dan ga ik wel de volgende, zodat jullie het maar weten, man. En dan, uh, ja, gaan we nu even door naar het kanaal. Weet je wat, waarom moet ik die dingen doen? Gewoon dit. Klaar. We zijn bij Polk. P-O-K. Ja, toch? Dat is het nou jou, man. Voor de mensen, zijn, trouw, kijk. Ik zie hem heel vaak onder mijn comments. Daarom kom ik ook eruit gekozen voor de mensen, ik pak wel een beetje mensen eruit, soms doe ik gewoon random soms denk ik, ah pak hem wel, maar deze had ik gewoon ik, wel graag willen pakken ik zie dat hij video's maakt over Dennis en zo. <lacht> voice, ik weet niet waarom mensen, iedereen Dennis haten, maar moeien, iedereen zijn eigen shit ik zit daar, clips voor jou man, hij maakt wel echt goede thumbnails, dus sowieso, pff, banner ziet er ook wel goed uit ja, dit is wel zo'n kanaal, wat ik verwacht hè. als ik naar dit kanaal zou kijken zou ik wel verwachten van 600, 700 abonnees, dat dat ga ik wel eerlijk zijn man, gewoon die thumbnails en zo en dan gaan we naar info, mijn stem is genukt man, ik weet niet of jullie dat horen kijk gewoon naar mijn andere video's en kijk eens naar deze video, ja gewoon een andere video en je moet wel een beschrijving zetten Polk je weet het toch, dus wel benarig uh, kanalen even zien daar zal ik wel een paar zitten, je kan ook mij zitten met liefde, als je dat wilt uh, playlists uh, Oh, ik heb echt schere pc, mooie playlists zijn, ja, goed, dit wil ik zien, man. Sorteer je playlists, dan kunnen kijkers denken, oh, ik wil Minecraft nu zien. Dan kunnen ze op je, ja, playlist klikken. Hè? En dan krijgen ze allemaal Minecraft video's. is een goed kanaal, uh, ja, alles is gewoon een beetje... Alleen, je beschrijving moet wel aangepast worden, dat is enig, maar voor de rest, dit kanaal geef ik een 8 op een 10. Dat is gewoon een goed kanaal. Uh, de volgende kanaal, ik, daar heb ik ook een 8 op een 10 gegeven. Ik geef ze eigenlijk allemaal gewoon een 8 op een 10. Ik ben gewoon vandaag blij, laat me blij zijn, we gaan nu naar de laatste kanaal. En dan, uh, ja, dan zien jullie bij de laatste 5. Ja, toch, we zijn bij Billy Ballen aangekomen. Nee, nee, Willy Ballens, zoals ik zo goed zijn naam aanspreek Mooi, we zijn bij zijn kanaal. Hij heeft best wel veel abonnees. Maar volgens mij uh, maakt hij, want een keertje, ik ging bij hem reageren en zo. Ja, ik zie wel dat hij een ons kanaal, dus dat is ook wel een beetje slim. Want, dat vind ik, je maakt Engelse video's en Nederlands. Mensen, en mensen kunnen dat allemaal kijken, dat is ook wel... Goed nee, deze tijd, want als jij maar video's maakt voor één publiek, Nederlands, dat is niet, ja kunnen helemaal Nederlandse mensen kijken, maar als jij voor heel de wereld kan maken als Engelse mensen en Nederlandse mensen kunnen kijken, ja, dan ben je goed bezig, Hij pak wel af en toe views, af en toe niet, maar ja pff, ik ga Eerlijk zijn, ik kijk niet eigenlijk graag naar de views, eerlijk gezegd, iedereen verdient zijn manier op zijn views, snap je? Abonnees is wel best wel veel Tim zit ziet er gewoon eigenlijk op zijn manier uit, beetje plezier, beetje leuk, dus, ja Iederom zijn gediend, ik zie wel een dart staan met de camera, dus uh, dat is wel goed We naar Insta, Hij heeft Instagram, dat is wel goed voor, ja, ik wist niet dat oude mensen ook Instagram. En zo naar hem bro, sowieso, ik heb niks verder tegen hem Hij maakt wel go ja, goede video's, principe 4k, ja toch Maar ja, zie je, hij maakt Ernst en Nederlands, dat is wel echt slim van jou bro, dus Slim, slim aangedacht bro, sowieso hij heeft wel 1 miljoen views. Welke views over 1 miljoen? Beschrijving is goed, Belgisch, Instagram, Google Maps. Kunnen we dat je je adres gaat zetten? Dat is een beetje raar, maar oké. Okay. <coughs> Ik weet niet wat dat is. Maar hij heeft 1 miljoen? Kan toch niet. Hij heeft een video over 1 miljoen. Broer, ja toch wel. 2 viewers. 1 punt. Zo zwaar maakt money deze Hajj. Ik maak niks als hebben. Oei. Nou, boys. Bedankt voor het kijken naar deze kanalen beoordelen Voor de mensen, als jij ook wordt beoordeeld worden Je moet volgen even alle stappen Like, abonneer En ja, laat in de comments dat je ook wordt beoordeeld worden En voor de mensen, laat weten Moet ik volgende keer ook een giveaway doen, man Ik vind het wel leuk om mensen te gunnen Om mensen blij te maken Dus voor de mensen, uh, als ze winnaar zelf voor de winnaar reageert Dan ga ik wel een andere winnaar kiezen Dus dat, je het, dat jullie het al weten van huh, Hij was toch de winnaar opeens hij de winnaar, Dat jullie dat weten, hè? dus uh, Ja toch man, peace got the deal we but like Play out the at the light.